Waar zou u willen wonen als u op zoek bent naar landelijk wonen? Misschien met wel paardenliefhebber. Dicht bij het strand, dicht bij de duinen en toch heel centraal bij het centrum van Castricum. Nou, dan kan ik u deze prachtige woning aanbieden. De eigenaren noemen het niet voor niets hun paradijsje. Zeer royale woning met inpandige kelder garage En grote bijgebouw, een dubbele garage. Nou, vindt u dit interessant, kunt u bellen met mij, Remco Metselaar van HVMS 0251 zes nul nul... Kut! Haha, <laughs> shit! Hij ah. ah, viel er weer uit. Leer! Maar hm. kan je wel gewoon doorgaan?